Nou, we staan hier met de winnaar van de Lanciersprijs 2019. En uh, wij willen wat meer weten over uh, het werk dat uh, Pieter Tops geschreven heeft. En uh, mijn eerste vraag is dan ook: uh, wat was uh, het meest wat bijgebleven is qua anekdote tijdens het schrijven van het boek? Uh, nou ja, in de vogeltjesbuurt zaten er natuurlijk heel veel. Maar uh, nou ja, de leukste was die van de dollarregen in de vogeltjesbuurt. Ja. En wat ik eigenlijk... Dat was echt humor. Humor, humor om te lachen. He, dus dat het voetbalteam van de buurt um, de week daarop een uitwedstrijd speelde in een van de dorpen in de omgeving van Tilburg. En daar ontvangen werd met een grote spandoek waarop stond U kunt hier ook met dollars betalen. Dus, dat vond ik geidig. He. Dus dat, dat hoort ook bij de buurt, dit soort dingen. En dat er nog ergens een groot bedrag aan dollars, in dit geval verborgen ligt in de spouwmuren van een huis, vergeten. Dat hoort, dat hoort bij de buurt, maar nou ja, iets wat, wat op mij wel grote indruk gemaakt heeft, dat is hoe in de jaren 50 vanuit het wijkcentrum allerlei activiteiten voor mensen in die buurt georganiseerd werden, om, nou ja, met als doelstelling om ze ook in de gelegenheid te stellen om bij het moderne leven aan te sluiten. Ja. Daar zat veel zorg in, daar zat veel zorgzaamheid in. Wij vinden dat nu allemaal met de blik van nu, vinden we dat ouderwets, dat ja. vinden we dat paternalistisch, maar ja. Er werd wel om mensen gegeven. En wat ook nog een pikante anekdote in deze context is, is dat in de jaren 50 de bibliotheek van het wijkcentrum ja. werd verzorgd en onderhouden door de studentenvereniging Olof. We hoorden kennelijk bij het studentenleven dat je in zo'n buurt, in deze buurt zorgde dat er ook nou ja, boeken beschikbaar waren. Ja, terwijl die wereld heel erg afstaat van de wereld van de verruk. Dat is een uh, ja. diametraal tegenover ja. elkaar, zou Zeker. ik maar even zeggen. Eén van de berichtsfamilies families die u beschrijft in uw boek, um, hoe is dat contact gegaan en hoe is uh, uiteindelijk gereageerd op het werk dat u afgeleverd heeft? Nou ja, contact met de man waarmee ik het meest gesproken heb, nou ja, dat vond eerst informeel plaats, maar ik heb, toen, ik heb hem toen benaderd via, via, via de politie. Oh, ja. uh, uh, die kende hem en die sprak wel eens met hem. En zeiden, zei: nou, Kom er maar een keer bij zitten en stel die vraag. Ja. Dus toen uh, heb ik de vraag gesteld aan hem: Van uh, nou ja, ik wil graag een boek schrijven over, uh, over de vogeltjebuurt en over jouw rol daarin. Wil je daaraan meewerken? En zijn eerste reactie was: Ik heb het nog heel goed op mijn nef nou. Gaan we doen, gaan we er gewoon ervan van maken. Hij trok wel duidelijk zijn grenzen, hier wil ik het niet over hebben. Maar over een aantal dingen van zijn leven wilde hij, wilde hij uh, graag met ons van gedachten Oké, okay. U heeft uh, bronmateriaal gebruikt wat hier beneden ligt. Um, uh, u heeft keuzes moeten maken wat u wel gebruikt en uh, wat u niet ging gebruiken. Wat zou voor een vervolgstudie nog interessant zijn voor u uh, persoonlijk? Uh, ja, ik denk dat ik uh, voor wat de uh, buurt betreft wel zo'n beetje... Uh, uit die geschiedenis eruit gekeurd hebt wat erin zit. Ja. Uh, ik heb nog een, nog een paar dagen ook rondgezworven in de archieven van de gemeentepolitie. Daar heb ik toen niet veel gevonden wat voor mij relevant was. Maar ik kan mij voorstellen, niet zozeer voor een geschiedenis van de Voortjesbuurt, maar toch voor een geschiedenis van de gemeentepolitie in Tilburg, dat nog een keer met een andere blik kijken naar dat archief ook nog weer een heel interessant verhaal kan opleveren. Maar dat was, voor dit boek was dat niet in de eerste instantie nee. relevant. De laatste fase, ik dacht dat ik klaar was begin 2017. Toen had ik een manuscript van ongeveer 120.000 woorden. En toen heb ik me de vraag gesteld: is dit eigenlijk het boek wat ik wil schrijven? En het antwoord was nee, want het is te veel een chroniek met en toen en toen en toen. Ja. En ik wil een kaart schrijven met wat de belangrijke momenten in de ontwikkeling van de buurt zijn geweest. Nou, toen heb ik nog het uh, manuscript teruggebracht van 120.000 naar 40.000 woorden. En dat is iets dat, is, dat is een vrij rigoureuze schrappartij uh, ja. was. Dat. Um, en dat kan ik iedereen die bezig is met het, uh, met het schrijven van een, van een boek, ook op basis van uh, uh, materiaal uit het archief, dat ik dat zeer aanraden. Okay. Denk dat als je klaar bent. Uh, nog één keer goed nadenken over de vraag, wat voor soort boek wil ik schrijven? En vervolgens je de opdracht geven om het aantal woorden met tenminste de helft terug te brengen. Okay. Daar wint de kwaliteit van het boek. Ik ga daar meestal uh, stevig uh, uh, door op vooruit. Meestal. Oké, okay, nou ja, hartstikke bedankt voor uw uh, medewerking. En nogmaals feliciteren met uh, okay, de prijs. Oké, graag gedaan. Dank voor de prijs.